Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Echt een goede morgen, het is nu half negen. Uh, ja, uh, even kijken. Het is nu 39, oftewel 10 over half negen. Ja, lekker vroeg begonnen deze keer. Waarom? Om de dood eenvoudige reden. We hebben straks een oefenwedstrijd. En die is vroeg ingepland, oftewel half 12 gaan wij een wedstrijdje spelen, een oefenwedstrijdje spelen tegen kwik 1888 uit Nijmegen. En die gaan we vroeg spelen. Half 12. Aanvang wedstrijd. Dus we moet er weer vroeg bij zijn vandaag. En uh, of dat het uh, al dan niet uh, uh, bewust is of, uh, of niet, dat weet ik dus van niet. Uh, of dat wij, uh, zeg maar, de, de tijd vroeg hebben gezet. Omdat er natuurlijk vanmiddag iets mogelijks groots te gebeuren staat. Oftewel, uh, Max kan kampioen worden. Go Max! Dus ja, dat willen we natuurlijk uh, tussen. Ik weet niet of dat het zo is. Het kan nog goed zijn dat het gewoon puur, uh, puur de tijd is. Ik weet niet of dat er rekening mee gehouden is, ja of nee. Whatever. In ieder geval, uh, het zit erin dat we in ieder geval kunnen gaan kijken. En uh, ja, dat vind ik, vind, ik vind ik top. ik Ben benieuwd wat het gaat horen of dat uh, Max inderdaad de allereerste Nederlands Formule 1-kampioen wordt. Zo, en, uh, het is sowieso al historisch dat hij uh, uh, eerste staat samen met uh, Hamilton, Hamilton, Hamilton. En, uh, dus dat is sowieso al bijzonder. Maar uh, ja, het meest bijzondere is natuurlijk dat er uh, mogelijkheid bestaat dat hij ook nog eens een keer weer kan worden. Helemaal super. Dus dat is echt wel uh, ja, echt wel, uh, wel leuk met dat vooruitzicht. Nou ja, en uh, wat is het vandaag? Oh ja, ik heb net uh, uitgelopen, drie rondjes. Het zat er vandaag, uh, natuurlijk vanwege de tijd zat er niet, nou, zou ik nog eerder moeten beginnen, want het was al het was nog donker toen ik in het bos uh, terecht kwam niet dat ik bang ben, maar het is toch raar: uh, toch, uh, je, je ziet bijna niks in het uh, bos. Dus een uh, foutje of een misstap is zo gemaakt. Dus uh, veel eerder dan 8 uh, dan uur vanmorgen in het bos, uh, dat ging niet. En, uh, ja, en dan moet ik dus nu, nu ook nog uh, nu naar huis: en dan een dag douchen, omkleden spullen pakken, eerst een mal, malder rijden, spullen halen. En dan naar uh, de Nijmegen, naar Kwik. Dus ben benieuwd wat voor dat wordt. Uh, Kwik volgens mij tweede klas. Uh, dus ja, daar, daar doen we natuurlijk altijd uh, de vorm van uh, de onderschatting in. Maar uh, ik, uh, ja, ik, ik weet het niet, we wachten gewoon af wat het wordt. Natuurlijk sowieso uh, door dit hele corona gebeuren, bij niet kunnen trainen, nou eens kunnen trainen. Uh, ja, en dan is de, de vraag, uh, zijn, er, uh, zijn er mensen bij die, uh, die het wel bijhouden, die het niet bijhouden? Uh, ja, je weet het allemaal niet. Dus, uh... maar goed, we gaan het zien straks. We gaan het zien. Uh... Ja, voor de rest uh, eigenlijk, uh, wat dat betreft, uh, geen uh, andere rare dingen. Uh, nogmaals, stuk uh, kerst komt eraan. Uh... Oh ja, wel uh, één dingetje. Iets, iets minder uh, heb ik, uh, happy. Uh, vorige week al kilo aangekomen. Oei. Maar goed, we zullen het maar ophouden. Het is uh, natuurlijk wel feesttijd uh, Doordat je ze nu niet, uh, uh, niet meer uh, traint, ben je ook minder vaak uh, buiten of uh, afgeleid. Doordat je uh, ja, niet op het staat of dingen aan het doen bent. Dus dat het, het, het liggen wel wat andere oorzaken en natuurlijk ook uh, snoepen. <lacht> dat is gewoon een feit. Iets te veel, dus uh, we moeten we er weer een beetje aan trekken. Maar goed, als het niet uh, te veel gaat worden dat ik er straks moeite mee krijg om het er weer af te krijgen. Dan vind ik het ook niet erg, dan kan het wel een keer. Je moet ook... De boog kan niet altijd gespannen zijn, zeggen ze wel eens. Nou, dan zijn we weer thuis. Dus dan zou ik in ieder geval uh, zeggen. Dit was mijn uh, zondagmorgenpraat weer. Ik hoop uh, dat jullie deze keer nooit hebben. Hij was weer iets opgewekter dan de vorige keer. Ik weet niet wat de vorige keer precies was, maar de vorige keer was niet zo uh, ja, een beetje ja, een timide zondagje. Dus, euh, nou ja, goed, we zullen het wel zien. Ik zou in ieder geval zeggen, euh, een fijne dag als je die gehad hebt. In ieder geval blauw duimpje omhoog. En even abonneren op, euh, op dit kanaal. Dan euh, zie je volgende week zondag weer terug. Uh, wordt misschien ook lastig, want dan gaan we thuis spelen om 12 uur. Nou, moet ik moet wel kunnen, dus gewoon thuis. Hoef hoeven geen spullen te pakken, hoef hoeven niet ergens heen te rijden. Dus, euh, nou, dan zeg ik in ieder geval gewoon weer. Tot, uh, tot volgende week zondag. Met de zonder morgen praten. Ja. Ik zou zeggen, ciao!